Inacademia is een pan-Europese dienst, mede ontwikkeld door SURF, die het voor eindgebruikers heel gemakkelijk maakt om te bewijzen dat ze student of medewerker zijn bij een instelling. In Nederland kan je deze dienst onder andere gebruiken om studentenkorting te krijgen op Spotify. Voor gebruikers is het voordeel dat Inacademia een hele eenvoudige en privacyvriendelijke manier biedt om jezelf te valideren bij een dienst. We gebruiken daarbij in de achtergrond de federatieve login van de instelling. Voor instellingen is het grote voordeel dat de informatie die wordt uitgewisseld tot het absolute minimum beperkt is. Voor dienstverleners biedt Inacademia een koppelvlak om eenvoudig toegang te krijgen tot academische identiteiten in Nederland en andere Europese landen. Inacademia is nu iets meer dan een jaar in productie in vijf landen in Europa, waaronder in Nederland. We verwachten aan het eind van het jaar ongeveer een miljoen transacties te hebben afgehandeld. Wil je uh, in Nederland een in academia gebruiken, dan is dat heel eenvoudig en je kan daarvoor contact opnemen met het SurfConnect team.